Wat ik vandaag aan jullie ga laten zien, is hoe jullie deze mooie golden eyes kunnen creëren. En het is eigenlijk een hele makkelijke en simpele look. En ik maak hem met het W7 Palais in de Buff Lightly Toasters. En het leuke aan deze oogmake-up is eigenlijk dat hij voor iedereen geschikt is. Het maakt niet uit of je nou blauwe, groene, bruine, grijze ogen hebt. Het maakt niet uit, want het past eigenlijk bij iedereen. En het is gewoon leuk als je een feestje hebt, maar ook voor overdag. Als je een uh, leuke gelegenheid hebt of een dagje uit of wat dan ook. Um, het is gewoon een hele mooie look en ik ga jullie laten zien hoe jullie die kunnen creëren. Um, uh, wat ik nog wilde zeggen. Ik heb dit uh, filmpje echt s ochtends gemaakt. Dus uh, mijn haar is nog niet gedaan. En daar moeten jullie even allemaal niet op letten. In ieder geval, ik hoop dat jullie er iets van zullen opsteken. En dat je het leuk zal vinden. En ik zou zeggen, heel veel plezier met kijken. Nou zoals jullie zien heb ik nog helemaal niks aangebracht op mijn ogen. Ik heb wel wat foundation en contouring aangebracht en blush. Dus um, mijn gezicht ziet er wel goed uit. En nu de ogen nog. En waar we mee gaan beginnen is dat je um, van dit doosje W7 Lightly Toasted in the Buff. Echt een van, van mijn favorieten. Een van mijn favorieten. Dat je um, begint met het aanbrengen van zeg maar de lichtste tint. En dat is de nummer 1. En daar pak ik een hele zachte brush voor. En hij heeft een klein glimmertje wat heel erg mooi is. En die breng je gewoon eigenlijk aan op het bewegend ooglid. En daarboven gewoon eigenlijk, je brengt eigenlijk de basis aan. Voor de rest van de make-up. Het geeft een heel oplichtend effect. En je ogen zien er meteen een stuk stralender en gezonder uit. Omdat het wat oplicht. Het is heel makkelijk. Nou en dan pak je een iets uh, hardere brush. Ik pak deze, een beetje zo'n medium brush. En dan pak je um, deze, dat is die derde tint. En die is een beetje zandkleurig. En die is heel natuurlijk heel erg, ja, een beetje medium uh, beige tint. En die breng je aan op je bewegend ooglid. En je blendt hem een klein beetje uit naar boven. En hier zitten geen glitters. Deze is gewoon mooi mat. Zo. En wat we nu gaan doen, nu is eigenlijk nog, ja, nu ziet het er nog heel erg um, tweede uit. We willen graag die diepte erin brengen. Dus dan pak je juist een uh, donkere bruin en dat is deze. Lijkt een beetje op taupe. En daarmee ga je de diepte aanbrengen en die breng je gewoon heel een beetje inzoomen breng je echt helemaal aan het eh, buitenste hoekje van je ogen aan hier net in zeg maar je je arcadeboog en je drukt er maar een klein beetje op en je blijft aan de buitenkant dat doe je ook aan de andere kant. Zo. En als je kwast zacht genoeg is, deze is vrij zacht, dan kun je hem ook heel mooi uitblenden. Een klein beetje ja, uitwerken naar binnen toe. Klein beetje, niet te veel. Want je wilt toch in het buitenste hoekje blijven. En ik druk een beetje. Ik kan het ook een beetje roteren, maar daar is deze brush misschien een klein beetje te groot voor. Zo. En nu, zie, nu heb je al iets meer diepte. Als je nu kijkt dan zie je al gewoon dat er iets meer aan de hand is hier in die arcadebogen, En dat het er ja, iets mooier uitziet. Iets gezonder ook. En wat we nu gaan doen. Nu pak je een, uh, ja, een, ook een medium oogschaduw brush. Je, je kunt dezelfde pakken als waar we met die zachte Um, die echt die zachte natureltin mee aanbrachten en um, daarvoor pak je zeg maar de gouden kleur en die zit mooi in het midden bijna in het midden volgens mij is dit het midden ja maakt niet uit vlakbij het midden en die breng je aan vanuit je ooghoek tot eigenlijk hier ja en die geeft echt zo'n hele geweldige glow heel mooi En deze plakt ook iets meer. Die gouden uit dit ballet die voelt iets meer kremig. Dat is wel fijn. Zo, en nu krijg je echt al dat gouden idee. En wat we nu gaan doen is je pakt um, een highlighting product wat je zelf wilt. Ik zal um, even kijken waar die ligt. Ik zal deze pakken van Catrice Pure Shimmer. En um, die kunnen we aanbrengen net onder je uh, wenkbrauw om nog een beetje meer glamour te krijgen en je wenkbrauw te benadrukken. Zo. En nu breng je de mascara aan en ik zal eerst deze witte nemen van Essence en daarna deze van Catrice Jet Lash Speed Volume Mascara. En hier heb ik ook een productreview gedaan. Hij is echt op dit moment mijn favoriet. Fantastische mascara. En je brengt trouwens boven en onder mascara aan. Zo, en terwijl de mascara droogt. Doe ik altijd ondertussen de winkbrauw. Want je kunt nu niet verder aan je... Um, oogleden werken of je kunt nu niet verder aan je ogen werken omdat je anders de mascara weer beschadigt. Dus uh, op het moment dat de mascara aan het droogje is, doe ik altijd mijn wenkbrauwen. En, um, en ik pak daarvoor dit product van Estee Lauder. Dit is echt mijn favoriet pannetje. Highlight Black Brown Double Wear Stain Place Brow Lift Duo. Het is dus een duo met een highlighter. En een pennetje om je wenkbrauw bij te tekenen. En we concentreren ons vooral op het boogje van je wenkbrauw, Vooral eigenlijk dit stukje. Wat eigenlijk juist zo je wenkbrauw definieert. We willen het niet te zwaar maken. Dus ik strijk er gewoon zachtjes langs. En ik wil hem iets voller maken aan de bovenkant. Dus daar strijk ik net iets meer langs. Maar je drukt niet. En dat is zo fijn aan dit pennetje. Want je krijgt een heel natuurlijk effect. Het werkt heel makkelijk. Ook aan de andere kant. En dan vergelijk ik ze altijd even van, zien ze er symmetrisch uit? Moet ik nog een beetje hier naar bijtekenen? Maar ik vind het er heel netjes uitzien zo. En ik werk eigenlijk niet aan het begin van mijn wenkbrauw, omdat ik die vol genoeg vind. Maar als bij jou bijvoorbeeld de haartjes wat dunner zijn, of je ziet het minder duidelijk, kun je ook nog aan het begin een klein beetje bijtekenen. En vooral, volg dan, de, uh, volg dan de richting van je haartje, want dan krijg je zo'n natuurlijk mogelijk effect. Nou, ondertussen is de mascara droog, hoop ik. Even voelen. Ja, en wat we nu gaan doen is um, de onderkant van de, van de ogen, want um, ja, moet eigenlijk ook iets heel, daar willen we ook... Um want ik wil je, wat we nu gaan doen is de onderkant van de ogen, want daar hebben we eigenlijk nog niks mee gedaan, behalve het aanbrengen van mascara. En ik vind dat heel erg prettig om eerst de mascara aan de onderkant aan te brengen en daarna pas de oogschaduw. Omdat ik nog wel eens knoei met mijn mascara en mijn wippers zijn vrij lang. Dus ze tikken heel snel uh, de huid onder mijn ogen aan. En als je dan al al je oogschaduw aan de onderkant hebt aangebracht, dan moet je dat er weer afhalen, omdat daar ook in één keer mascara zit. Dus uh, we, hebben, we gaan het gewoon zo doen. En wat je daarvoor pakt is weer een beetje een wat uh, kleinere brush. Waar je gericht kunt, uh, de oogschaduw mee kunt aanbrengen. Uh, zoals jullie zien heb ik hier, ik hier een klein beetje van de uh, mascara zitten. Dus moet ik even een klein beetje wegvegen. Maar wat we gaan doen, je pakt die uh, top tint Deze. En die breng je aan aan de onderkant van je ogen. Om net iets meer diepte te krijgen. En net iets sterker effect. Gewoon een dun randje langs je wimpers. En wat je daarna gaat doen, je pakt die gouden tint, deze. En die breng je daar nog eens overheen aan, om een extra glamour effect te geven. En ik werk hem ook een klein beetje uit naar onderen. En je blijft zeg maar langs je, tot waar je wimpers lopen. <laughs> en nu pak je weer een beetje een wat grotere brush. Mag wat zachter zijn. Zoals deze bijvoorbeeld. Die is lekker zacht. Stuift goed. En daar pak je een nog iets heftigere gouden tint mee. En ik pak deze van Dior. Die is echt super mooi. Dat is deze. En die heeft echt super veel glits. Net iets meer dan die uit het W7 palet. En die brengen we nog eens aan over het bewegend ooglid net een beetje extra te geven. En je drukt ze er goed op. Het geeft net nog een klein beetje extra glamour. Zo, en nu pak ik um, een beetje zo'n sponsachtig borsteltje, deze. En die gebruik ik eigenlijk nooit, behalve voor het aanbrengen van highlight. Want wat we nu gaan doen, je kunt bijvoorbeeld deze highlighting van Catrice gebruiken. En die kun je heel mooi aandrukken in de binnenkant van je ooghoeken. En dat geeft een heel open, heel erg glamour, feeling effect. Je drukt er maar gewoon op aan. En gebruik voor de binnenkant van je ogen niet een te stuiverig product. Want anders kan het in je ogen komen of als je contactlenzen draagt, dan is het extra vervelend. Maar deze van Catrice is een beetje kremig. En blijft ook mooi op zijn plek zitten. En die druk ik net zo aan hier. Ik okay, een beetje meer nog. Zo. En wat dan als laatste eigenlijk overblijft is de eyeliner. Ik ben echt dol op eyeliner. En ik ben deze aan het testen van Catrice Lash Boost om je wimpers een extra groeiboost boost te geven. Dat zou moeten werken, maar ik heb nog niet, ben er nog niet heel lang mee bezig. Dus even afwachten of het werkt. Tot nu toe heb ik eigenlijk nog niks ervan gemerkt, helaas. Maar we blijven gewoon volhouden. Want ik moet nog twee weken en na een maand zou je echt effect moeten zien. En dit is eigenlijk een heel prettig pennetje, omdat het heel smal is, maar het zet niet erg dik aan. En ik hou echt van dikke eyeliner, lekker goed aangezet. Dus als jij heel subtiel een klein streepje wil aanbrengen, is dit echt iets voor jou, weer wat dikkere lijnen. Dan is, moet je misschien gewoon aan een andere soort eyeliner. Zoals bijvoorbeeld deze Master Graphic van Maybelline. En die heeft echt zo'n wat dikkere punt. Wat makkelijker is, je brengt het veel sneller dikker aan. En hierbij moet je toch wel heel veel verschillende streepjes zetten over elkaar. Voordat je pas een lekkere dikke eyeliner hebt. Oh, en nu hebben we eigenlijk de gehele look voltooid. Je zou eventueel nog voor een iets intenser effect een klein dun streepje koperlood net onder je wimpers kunnen aanbrengen, of juist op je waterlijnen. Maar ik vind het juist mooi om een heel open effect te hebben. En dit is wat, voor een wat lichtere make-up is dit heel geschikt, want het is niet te heftig. Maar die eyeliner geeft het toch nog een klein beetje extra iets meer diepte, iets meer ja zwoelheid aan de make-up. En ik denk dat het heel erg mooi gelukt is, zeker ook als je een feestje hebt of wat dan ook. Dan is het echt gewoon een hele leuke make-up en niet eens heel erg moeilijk. Dus um, ik zou zeggen, ik hoop dat je het leuk vond om te kijken en dat je er iets van hebt opgestoken. En ik moet zo mijn haar gaan doen, want uh, ja... <totstuken> Ik ben eigenlijk gewoon zo um, uit de douche gestapt vanmorgen. Um, maar um, ik, ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En uh, bedankt voor het kijken in ieder geval. En abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Je kunt me natuurlijk ook altijd volgen op Instagram. Als je dat leuk vindt, uh, kijk zelf maar. Want ik zit bijna op elke social media. Dus uh, ik zou zeggen nou, nog een fijne zondag. En uh, tot de volgende keer.